Go! Gaat je nog de bal raken, de komt ie, de komt hij, de komt Let op, op Ah! Oh! Oh, jammer. Tweede ja, Tweede poging. Ja, we zijn klaar. 3, 2, 1, zet ik. Ja! Dag mevrouw! drie, zet ik. Twee, ik. Twee, ik. Even kijken in het buisje, hoe het systeem werkt, nee, hier kan het lenteen. Ja, ja dat gaat het meestal snel. Niet... Oh, er zitten in spijtendussen, ui! Dit is een buisje oh. vol hindernissen, net als het leven. Ja. maar als je nog zo'n top raakt, slaat. klaar. Ja, daar is uh, het Komt hij? hè? Nou. Mirjam, ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Is de camera van Mirjam er klaar voor? Ja. Yeah. Lopen kaart, ja, het is. Krijgt goed, dicht goed. Ja. Nee, komt hij. 3, 2 1. Ja. Oh shit. Oh shit. Oh, oh. oh. nee, ja. Hij is. Hij oh. is die kapot. Hij oh. nee, is niet kapot. Jammer. Nee. Ah, jammer. Maar ah, we gaan hem nog een keer. Dat is wel heel goed. Ja, de reactie is nog goed, zeker. Voor ja, ja, ja, ja, mijn leeftijd. Nee, daar wordt zo. Zoek in, want ik denk dat hij Zichtelijk staat er op z'n hoofd. Althans, Wat? Ik zag het wel! 1, 2, 1. Zichtelijk. Meppen. Oh! Dat is heel goed trouwens. Ja! Meppen! Ja, ja. Oh! Thomas okay. en Bas. Thomas en Bas tot een eind. Het gouden okay. duo, het, het gouden duo hè. Snap je, ik moet even oefenen. Thomas gaat aan. Thomas gaat aan. Bas gaat er weer. Yes ja. sir! Even die move. Stop, ik ga erin gooien. Ja, is... ja, is... Klaar? Ja, maar... Vriend Bas gaat voor de... vriend Thomas scoren. Voor een gratis biertje, hè? Zo, ik voelde hem hier, hoor. Ja, om, om, om, een een mooie scoren. Ja, dat zeg ik. Vriend te een keer te laat, ja, nee, dat is de vroeg te laat hè? MUZIEK RUNNING WITH THE NIGHT laat, HEARTS BURNING FOR THE Closer, but we're not getting older. Draw a dimpercle pinks you and me in yellow, and I'm so be over. We're so Okay. Yeah he said we'll this, Hebben jullie ook genoten van deze beelden? Dan uh, doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doedels!